Ja, nu is hij goed. Zaterdag 2 april. De aftrap van uh, DVS tegen Dovo. Lange bal van Tim van der Berg. Uh, Belandt in de handen van uh, Doeman. Tim, vrolijk. Daan Tarik Tariq Ervre. Kijkt of die de lange bal kwijt kan. Nee. Het gaat even via. Nou, kijk eens. Dat is een goede bal, hoor. Op Ali Akla. Stef Nijland. Quincy Veenhoff kwam redelijk vrij. Aanval is er een beetje uit, maar Ali kan daar de bal weer oppakken. Dan gaat de 16 meter. Maarten van Dijk kan gaan schieten. Goed schot via richting, via speler veranderd. Nee, via Quincy Veenhoff. Beschot was van uh, Maarten van Dijk. Quincy Veenhoff, die hem uh, volgens mij nog toucheert. Zo keeper uh, Jeroen Vrolijk kansloos is, de bal ...van richting veranderd. En zo staat... ...DVS op een uh, heerlijke voorsprong van 1-0. Nu achteruit uh, gedwongen. Aan de andere kant is ruimte. Misschien uh, ja, naar uh, Jonker. Jonker, goede aanname. 1-2. Gaat uh, de bal weer krijgen. Oh, Raakt mooi aanval. Prima. Goed schot. Aangeraakt. Pinacci. Goed uh, aangenomen. Stef Nijland. Maar wel in het duel. Nu... Uh, Samen in de hoek met Jeremy Jonker. Terug naar uh, Pinacci. Goeie bal, Pinacci, ruimte voor Ali Akla. Akla. Nou, tweede instantie wellicht. Bal weggewerkt door uh, Dovo. Goeie uitgespeelde aanval van uh, DVS in de achtste minuut. Stef Nijland uh, nu... Uh, nee, het is uh, de bal naar... Oh, uh, oh mooi. Naar Akje Hakkje. zegt, dan gaat Quincy Veenhoff. Hij moet gaan scoren en dat doet hij. Wat voetbal DVS hier goed, zeg. Heerlijk goal, hoor. Je ziet dat ze het, uh, de tijd en de vrijheid zelf creëren en zo uh, een 2-0 maken en, uh, met 10 minuten hier uh, op de klok. 2-0. Goed afgewerkt, Quincy Veenhoff, volgend jaar uh, ook in Veenendaal aan het voetballen, maar dan bij uh, de Buren, de Blauwe. Waarschijnlijk en, uh, in de derde divisie. Zou zomaar kunnen. Van Nispen, Van Nispen verliest de bal. Laat er nou ook lopen, nu uh, Stef Nijland, kan de, tweede kant. Kans. Kansen krijgt hij wel. Verzilveren nog uh, niet of mondjesmaat. Stef Nijland op avontuur loopt zomaar door, geeft een 1-2 weg en naast de goal... Wel een mooie aanval, leuke 1-2. lastige hoek om ja. uit te scoren. Ja, je komt toch weer in die hoek uit dat het toch weer heel moeilijk is om, uh, om tussen de palen te kunnen schieten. Maar kijken ook naar een leuke pot voetbal hier uh, vanuit Ermelo verzorgd door DVS-TV. Absoluut. Als wij er niet waren, hè, dan... Uh, dan konden ze niet op vakantie. zien en de zien scoren. Nee, nog niet. Balletje nog binnen de 16. Stef Nijland. Nee, -oh. <laughs> dit is hem ook nog niet gegund. Verdedigd. Krijgen de kansen wel. Vrije trap, Quincy Veenhoff. In de 44ste minuut van de eerste helft. Zou die hem in één keer doen? So, zonder de, één stuitje en dan richting de tweede. Ja, niemand raakt hem aan. En het, in de verre hoek, in de kruising bovenin. 1-2. Ja. Ik zei het je, daar zit hij wel. Kijk eens. Nee, wordt ja. de, uh, hij laat hem weer los, de keeper. En, uh, hij krijgt de vrije trap mee. Ik weet niet of hij een hand op de bal had, hoor, toen uh, Effre eraan zat. Van Nispen, met wat ruimte nu. Slim daar dat duwtje. Hofman, eh, blak. Pluk. Nou, spectaculair. Iets te vroeg uh, geraakt door uh, Hak. Hak. Toch inderdaad al meer gezien van uh, Dovo. In de tweede helft dan in de hele eerste helft. Van Nispen naar Hak. Steekbal, deze is goed op uh, Martens. Martens op Hak. Matig in de afwerking. Dit was een, uh, de grootste kans voor uh, Dovo. Terwijl uh, de trainer uh, van Dovo een uh, ferm hakje tegen de reclamebord aangeeft. Het uh. ja, was een 100% kans. Goeie bal, uh, Pinacci. Pinacci naar uh, uiteindelijk Stef Nijland. Kruisheer zoekt daar uh, Ablak. <laughs> Voorlangs. Nu dan. Rubion, ja. oeh, Zo, op de deklat. Die bal werd iets getoucheerd, bom op de lat, bam. Jeroen kan hem vrolijk opvangen. Ja, daar is die West blij mee. Ja, ik kijk heel vrolijk. Kijk, typisch van deze wedstrijd was dit. Balverlies op het laatste moment. Nu kan DVS eruit. Anikora buiten het spel, maar kruisheer niet. Kan hij voor het eerst gaan scoren? Ja! Dat is lekker voor die kruisheer. Twee keer stond zijn vizier niet goed. Goed afgemaakt hoor. Kopen goed afgemaakt, goed gegeven ook. En uh, bekronen ze in de tweede helft toch met een doelpunt. En, uh, ja. Die punten zijn nu wel binnen, We waren eigenlijk al wel binnen. Maar uh, tracteren het aanwezige verkleumde publiek op een doelpunt. Peter Wesseling allereerst van harte gefeliciteerd met de overwinning 3-0, hartstikke mooi. Eerste helft genoten. Ja, echt, echt, echt genoten. Echt uh, veel energie, uh, ja, dynamisch, we speelden met onze uh, buitenspelers een beetje aan de binnenkant om hun te, te binden. In combinatie met, met, met onze backs, Jeremy en uh, Nassim. Uh, veel tussenlinies vrij. Uh, ja, echt geweldig. Een de... Beetje geholpen natuurlijk, dat eerste doelpunt. Ja, ja, van de richting veranderd, maar het uh, doet niks af aan uh, de vele kansen die we gehad hebben. Maar met name uh, hoe we tot kans zijn gekomen. Eigenlijk had de beslissing al gevallen moeten zijn, hè? met de rust, 4-0, 5-0. Ja, nou ja 2-0, uh, ja, het blijft een beetje rotstand natuurlijk. Als zij 2-1 maken, uh, ja, hebben, ze, hebben ze een En Met 3 of 4-0 is het over. En dat had het gekund. Dus... Toch hè, die eerste 10 minuten in die, in die tweede helft, even de kopjes er niet bij. En uh, dan, dan zou het zomaar kunnen gebeuren, 2-1. Ja, nou ja die, ik heb geen kansen gezien, maar uh, uh, we begonnen niet heel geweldig aan de... Aan de Nick Hak, Hak, nummer 11 van Dovo. <laughs> Volkomen vrij voor het doel. Ging net naast. Uh, nou, oké. Okay. Die, die was ik gemakkelijk alweer vergeten. Dus, uh, nee, heel veel uh, wat we de eerst zelf niet gedaan hebben. hoeft ook niet terug te spelen. We hebben geloof ik, weer 36 keer gedaan in de tweede helft. Laten we vooruit voetballen, uh, initiatief nemen om, om, om toch in te durven dribbelen. Uh, daar ergens een overtal te creëren uh, ja, was de tweede helft een stuk minder. Uh. En er uh, waren inderdaad ook hele mooie doelpunten, mooi uitgespeelde doelpunten bij. Ja, maar ook de kansen die we creëren uh, waar, waar geen doelpunten uitkwamen, uh, dominantie aan de bal, zeg maar, aan de bal. Vele initiatieven aan de bal. Uh, de beweging zonder bal, dus er gebeurde heel veel. Wat de tegenstander altijd moet kiezen, kiezen, kie, kie, kie, kiezen, zeg maar, keuzes moet maken. Uh, ja, erg goed. Uh, ik vond Stef goed. Ik vond Heiri goed spelen. Uh, Maat, geweldig, Quincy geweldig op 10 spelen, dus uh, Benjamin prima. Dus, uh, nou, iedereen uh, dikke voldoende. Ja. En uh, de wissels, uh, ja, dat komt natuurlijk uh, door het uh, drukke programma denk ik hè? Ja, we hadden vooraf al gezegd, uh, het is een wedstrijd nog in de tweede periode, natuurlijk kansloos. Uh, ja, we gaan natuurlijk voor de derde periode, iedereen is fit, hè, buiten Nicky die natuurlijk zijn voet gebroken heeft of zijn enkel. Er is dus iedereen er weer bij. Dus we, we hebben ook gezegd: we gaan uh, voor de we al gezegd in de kleedkamer ook, we gaan sowieso wisselen in, uh, in de rust als het even mee zit. Dus we hou er rekening mee. Uh, en dat heeft alles te maken met uh, dinsdagwedstrijd en uh, het zware programma wat eraan zit te komen. Uh, Kom uh, uh, Adriaan heeft natuurlijk de hele tijd niet gespeeld. Uh, ja, je gaat ook geen oefwedstrijden meer plannen in deze periode. Dus ja, uh, hij moet er dan toch hebben van. Uh, dus, uh, die wou ook sowieso 45 minuten laten, laten spelen. Uh, ja. Uh, nou, er komen weer uh, mooie tijden aan, denk ik, uh, Peter. Nou ja, de rust is denk ik een beetje wedergekeerd. Uh, dingen zijn duidelijk geworden. Uh, iedereen is er weer. Hè, dus ook wel lekker weer om uh, nou, ja, uh, iedereen weer beschikbaar te hebben. Dat zegt hij ook vaak iets over het niveau van trainen. Uh, dus uh, ja, ja, laat maar komen. Ja. Stefan Nijland uh, voor de... Camera van uh, DVS-TV, uh, ik heb het idee dat je de uh, laatste tijd uh, weer een beetje behoorlijk fit uh, begint te worden. Ja, nou ja, eigenlijk uh, na de winterstop uh, ja, een serie wedstrijden kunnen spelen. <tossimus> Daarna volgens mij één wedstrijd gemist, uh, ja, vanwege ziekte dan. Maar uh, ja, wedstrijden spelen, dat maakt je gewoon fit en uh, ja, ik denk dat je dat er wel af kan zien. Ja. ja dat uh, kun je er inderdaad afzien. Genoten van die eerste helft, heerlijk van die, van die, die, die combinaties. Ja, ja, het was heerlijk om op veld te staan, zeker de uh, eerste 45 minuten. <coughs> Zonder dat je dat niet uh, direct naar rust door kan trekken, want daar was zeker, zeker ook weer de ruimte voor. Maar uh, ja, ik denk dat we de eerste helft hebben laten zien wat er, wat er in de, ja, de ploeg zit. En dat hebben we vorige week tegen ik ook gedaan. Um, ja, en het werkt ook mee dat je vroeg op voorsprong komt, waardoor er wat meer ruimte komt, wat meer vertrouwen er allemaal aan de bal. En uh, ja, wat ik zeg, dan zie je gewoon uh, ja, welke kwaliteiten er in deze ploeg zitten. Ja, inderdaad. En, uh, en, maar die kwaliteiten komen niet altijd tot, uh, tot uiting in uh, doelpunten en het aantal doelpunten. Met name van jou verwacht ik uh, eigenlijk wel iets meer uh, doelpunten. Maar ik denk van jezelf ook hoor. Ja, nou ja dat, is, dat is het hele seizoen eigenlijk al. Hè? Want ik denk, echt veel kansen elke, gaat uh, Elke wedstrijd weer één, twee mogelijkheden die erin kunnen of misschien in moeten. En uh, ja vandaag ben je ook in het aanvalspel met, ja, met veel dingen betrokken. En ja, dan moet je gewoon die trekker over halen. En dat is... Uh, ja, voor mezelf ook wel frustrerend moet ik zeggen. Want je ziet wat, wat een goal met, met jezelf doet, maar ook met een ploeg. En uh, ja, hoe lekker je daarvan gaat voetballen eigenlijk. Dus uh, ja, dat is nog werk in de winkel. Wat dat betreft is het ook wel weer lekker voor Adriaan Kruijsheer dat hij even zijn doelpuntje weer uh, scoort. Uh, dat hij er weer wat beter in komt. Ja, Nee, dat klopt. Maar wat je denk ik vooral ziet... Uh, kijk, de ploeg die er vandaag staat, dat is niet misschien de ploeg die je direct naar de winstop had verwacht. Maar uh, we hebben veel blessures gehad, zieken gehad... Uh, en het wordt nu weer echt een grote groep. En als je ziet wat er vandaag op de bank zit, wat je in kan brengen. Dan is dat is denk ik alleen maar goed voor de ploeg. Veel concurrentie, dus je moet elkaar daarin scherp houden en een hoog niveau halen tijdens de wedstrijden. Wat ik zeg, dat is vorige week gelukt, dat lukt nu. Dus ja, die lijn moeten we doortrekken. Op naar de derde periode. Nog één wedstrijd deze periode volgens mij, toch? Ja, klopt. En dan de uh, derde periode. Hè? En dan langzaam maar zeker naar die topvorm uh, groeien die nodig is daarvoor. Ja, nee, dat is ook iets wat de trainer uh, voor de wedstrijd heeft aangegeven. Uh, uh, we beginnen met een ploeg en we gaan zeker ook doorwisselen. We gaan ook al, al uh, gericht op, op die laatste periode. Jongens moeten fit worden. En uh, wat ik zeg, ja, we, we hebben gewoon een sterke selectie. En uh, ja, dat heb je vandaag ook kunnen zien, denk ik. Dus die lijn doortrekken, hard trainen met z'n allen, dinsdag lissen en dan uh, gaan we het weer zien.